Ik wil even mijn frustraties uiten over POSTNL. Nou, ja, je het niet aan. Ik tijd even de mensen thuis te lullen. Hi lieve mensen, het is maandagavond en dat betekent zingen. Maar dit is geen gewone repetitie, dit is een bandrepetitie. Dus dat houdt in zingen met de band. Duh. Als je goed hebt gekeken, dan heb je kunnen zien dat ik twee vlogs geleden een auditie heb ingediend voor Walk Me Home van Pink. De uitslag is bekend. Ik heb een klein stukje van de solo. En volgens mij gaan we dat vandaag met de band oefenen. Dus uh, ik vind het best spannend en ik ga jullie mee op sleeptown nemen. Dus als je het leuk vindt blijf kijken. Vind je het niet leuk, dan zappie lekker verder. Weer. een lekkere bui op mijn kop gehad en dit heet nou koekbuinholen ik wil even mijn frustraties uiten over PostNL ik denk dat iedereen daar wel zijn frustratie over heeft maar ik had vandaag speciaal mijn moeder gevraagd om hier thuis te gaan zitten die heeft ook heerlijk voor mij gekookt. En voor mijn zoon. Dus die heeft hier zitten wachten tot PostNL zou komen. En ik heb die geweldige app waarmee ze adverteren. Even een beetje schudden hier al. En ik krijg de melding dat er bij de buren bezorgd is. Zit mijn moeder hier van 1 uur tot nu net. Uh, oh, dat weet u natuurlijk niet. Tot nu net, dat is uh, tot 5. Zit ze hier de hele tijd te wachten voor de katzak. Ja, ik vind dat niet normaal. Waarom bellen ze niet gewoon aan? Maar het wordt er gewoon open gedaan. Wordt het gewoon ergens bezorgd aan de overkant? Die mensen die zeiden ook al van ja, we moeten hier alle pakjes aannemen van iedereen. Dus, uh, nou ja, goed. Ik heb dus weer wat besteld. En dat ga ik even openmaken samen met jullie. Daar ben ik dan met mijn... Wat ik besteld heb, ook dit is een cadeau. Je zult je afvragen waarom, maar morgen ben ik jarig. Ja, althans het is nu dinsdag, maar ik upload... Dat blijft een moeilijk woord. Ik upload deze video op zaterdag en zondag ben ik jarig. Dus ik ben nu al enorm verwend. Hier heeft mijn moeder dus nog zitten wachten. Maar ja, ik heb wel lekker eten. Want dat heb ik net op. En dat was erg lekker. Kan ik je vertellen. Maar dat is echt heel snel. Oh, daar is die al, jongens. Haha, daar is die. Schermesjes. Oh, die mensen denken natuurlijk het is een man die dat bestelt. Want het is... Oh, oh my dear. It's a gimbal. Wireless phone charging gimbal. Oh my god. Die ga ik dus even uitpakken. Voor de mensen die het niet weten, een gimbal is zo'n ding die je uh, vasthoudt als je aan het filmen bent en die dan elke schokbeweging, zeg maar, reduceert. Ik ga hem even openmaken. Zo, ja, het licht is eventjes, uh, het licht is eventjes anders. Want het is natuurlijk uh, veel donkerder nu. Tenminste, het wordt snel donker. Op zich wel lekker natuurlijk hè. Want ik vind dat uh, kerstverlichting en zo allemaal helemaal gezellig. Pfft. Kijk toch dat, nou, dat is echt makkelijk meenemen ook. Wat doen we hiermee? Inderdaad, het zit in een heel mooi tasje. Zelfboompakket kabeltje. Dit. Oh ja, dat is het pootje. Daar komt dadelijk de gimbal op. We gaan jou eens even rustig uitpakken. Hé, okay. Nou, kijk, deze is dan voor hieronder. Dan kunnen we hem ook neerzetten, hè? Holy moly. Maar ik moet eerst even zien hoe dat werkt daar. Ik ga eerst maar eens even een beetje lezen voordat ik dat hele ding. dan allemaal dood